Hoi! Ik heb tijdens het onderzoek veel geleerd en wil nu alle dingen op een rijtje hebben. Ik wil er ook achter komen hoe alles samenhangt, zodat ik echt iets met mijn onderzoek kan. Hiervoor maak ik een overzichtelijke tabel. Kijk maar met me mee! Met de samenvatting neem je alles uit je onderzoek en breng je het samen. Tijdens je onderzoek heb je observaties en inzichten opgedaan. Je hebt bijvoorbeeld interviews afgenomen, geobserveerd en bronnen gelezen. Je zoekt de belangrijkste observaties en inzichten. De opbrengst van het onderzoek dus. Alle opbrengst uit het onderzoek is belangrijk. Maar hoe krijg je nou overzicht? Het kan goed zijn dat je erg veel dingen hebt ontdekt en dat je niet goed weet wat je hier nou allemaal mee kan of wat het betekent. Als je je opbrengst niet opschrijft, maar in je hoofd houdt, is de kans groot dat je belangrijke dingen uit het onderzoek vergeet of over het hoofd ziet. Dat zou toch zonde zijn van al je werk? Dat is de reden dat je een tabel maakt. We kunnen goed zien wat het probleem is en hoe de situatie in elkaar zit. Met de tabel organiseer je je observaties en inzichten. Je maakt een tabel waar je de opbrengst van je onderzoek in vijf groepen verdeelt. Elke groep vertelt iets anders over het probleem, de situatie en de gebruiker. We kijken naar de volgende groepen. De activiteiten rondom het probleem, de omgeving waar het zich afspeelt, de interactie die we hebben gezien, de objecten in de omgeving en de gebruiker met kenmerken. Elke groep kan je dus zien als één samenvatting van een deel van je onderzoek. Ik zal je laten zien hoe ik de tabel heb ingevuld met de informatie uit mijn onderzoek. Kijk maar met me mee en bedenk hoe jij de groepen zou invullen vanuit jouw onderzoek. Bij activiteiten denk ik na over wat de gebruiker doet. Welke bezigheden heb ik haar zien doen? Wat wil de gebruiker bereiken? Ik schrijf hierop wat Rosa doet. Leren, chillen, huiswerk maken, gamen, slapen. Bij omgeving kijk ik naar de plek. Dus waar speelt het zich af? Wat is de functie en sfeer van de ruimte? Ik denk nu bij Rosa aan haar kamer. De sfeer, die is rustig, wit en een beetje oranje. En de functies, slapen, leren en chillen. Interacties zijn acties tussen mensen en dingen, tussen mensen en dieren of tussen mensen en andere mensen. Welke interacties heb ik gezien? Welk effect heeft dit op de activiteiten, omgeving en daarbuiten? Interacties op afstand kan ook. Rosa stuurde bijvoorbeeld berichtjes naar haar vriendinnen. Welke objecten? Welke dingen zijn er te vinden in de omgeving? Welke rol hebben de objecten in de bezigheden en interacties? En wat betekenen ze voor de gebruiker? Objecten worden soms voor iets anders gebruikt dan de bedoeling is, waardoor een functie of betekenis verandert. Ik kijk naar de objecten, de spullen en apparaten in Rosa's kamer. Ik schrijf er zoveel mogelijk op en haal informatie uit mijn onderzoek. Hier kijk ik kritisch naar de gebruiker. Wie is de gebruiker? Wat zijn diens kenmerken en wat vindt diegene belangrijk? Ik kan hier simpelweg Rosa opschrijven, maar ik wil verder kijken naar haar kenmerken. De gebruiker van mijn ontwerp is Rosa. Een scholier, meisje, ze gamet graag, zit op voetbal en luistert naar muziek. Ze is rustig, vriendelijk en een beetje perfectionistisch. Ze wil dingen graag goed doen, maar ze kan zich niet makkelijk afsluiten. Als je een ontwerp maakt voor iemand die zich niet makkelijk kan afsluiten, maak je eigenlijk iets voor iedereen die daar moeite mee heeft. Dan is de doelgroep scholieren die moeite hebben met afsluiten. Ik heb mijn hele onderzoek dus nu in één tabel samengevat. Nu is alles wat ik heb geleerd super overzichtelijk bij elkaar. Als ik verder ga, kan ik steeds terug naar deze tabel om te kijken of ik wel aan alles heb gedacht. Succes bij het maken van jouw samenvatting!